Nee. Zo, het Beuzebosch. Dwaalde ooit rond op Laan der Continenten De moderne wijk houdt de mens in zijn kooi Passeer de Shell, hoor het geluid van A7 zo vrij en zo mooi. Twee stukjes land buiten de wijde vennen, gekust door moeder natuur. Wil toch gefilterde lucht? Volg aan het pad naar een verborgen meertje. weg, denk niet aan Burmer en de Kleur. Leeg staan de woestenij, baas tegen de Noord. We hadden het nog zo gezegd. Eenmaal gekozen was goed, het programma niet oprecht. Ja, de beuze Just that. Oeh, dat ja.